Hallo, leuk dat je weer kijkt. En vandaag was het eindelijk zover. We mochten in ons nieuwe huis gaan binnenkijken. We hebben in december 2020 het huis al gekocht. En vandaag is het 14 februari 2022. En we mochten pas, nu, pas de eerste keer naar binnen. Het was een inmiddag. Dus de keukenman is geweest. Vloerbanden zou ook komen, maar die, die liet helaas verstek gaan. Die komt maandag. Ik mag maandag, gelukkig, nog even terug van de opzichter. En we gaan even kijken hoe het er van binnen uitziet. Dit is een van de zolderkamer. Gewoon een hokje. Hier komen, als het goed is, de, de, de schuifdeur. De baan boven moet je zetten. een De badkamer met dat. Dit wordt de slash thuiswerenkamer. met heel belangrijk UTP. Ga het uitzoeken laten zien, dat Je stelt er niet scherp. Dit wordt de kamer van Terren. Het gaat uitgaan aan de badkamer. Het is een erg bad. Nou, de kamer mag niet even trok. En de kamer van Lijzen. wordt de... Paarden, een slijkkamer. Zeg maar, eens het kanaal van Eliza voor mooie slijkfilmpjes. En nog een trap naar de Ja. Nou, we hebben nog best ook niet gezien. Hier kom je. Een soort van technische ruimte met de uh, warmtepomp. Het wordt het toilet. Beter past. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het uh, erg mooi vonden. Ik, ik moet ook een beetje fantasie hebben, hè, om uh, door al het beton heen te kijken, maar uh, ik vond het extra uh, erg uh, leuk om te zien. Helaas heeft de nieuwe camera ook al gezien. Hebben jullie interesse in slijg, die, die, die plastic paardjes dingetjes? Nou, het is niet plastic, het is best wel sterk hout. Is slijg van hout gemaakt? Denk het wel. Volgens mij is het plastic, maar het maakt niet uit. Kijk naar de kanaal van Eliza. Ik zal dadelijk eventjes... Ik zet in de beschrijving wel een linkje naar uh, Eliza de kanaal. En dan kun je mooi naar slijfpaarden kijken. Ja. Binnenkort komt er nu een nieuw filmpje van Eliza online. Dus uh, abonneren. Abonneren op Eliza. Denk aan het duimpje en tot de volgende keer.